Hoi dat naar een groot nieuwe video. En vandaag gaan we star Stable spelen. Het is vandaag woensdag dat ik heb deze update opnemen Wel ja, een beetje richting avond. Dus het is misschien een beetje licht omdat ik een lamp op me heb gezet. En er zeg maar wel een kledingstijover gedaan. Want licht anders het nog steeds zeg maar, te vuil was. Dus, uh, maar anders was het zeg maar, dan was ik heel donker. Dus ik moest wel iets doen. Um, ik hoop dat we dus nog een zin in hebben. Dus laten we gaan beginnen. Ik heb de update nog niet gezien. Ik heb hem nog niet gelezen. Uh, ik heb ook nog geen video gezien waarin het wordt uitgelegd. Um, maar ik weet alleen dat het midzomer is. <laughs> Dit vind ik een beetje heel erg jammer. Ik heb hier niet... Ik, ja, ik, um, ik kijk er nooit echt naar uit. Maar het is elk jaar hetzelfde. Missies. But, uh, midsummer is when we celebrate the long days of summer with family and friends. The festival is beloved through throughout Northern Europe. But nowhere is it more popular than here in Jorvik. Uh, ik ga het niet vertalen, dus als je zomaar geen Engels kan, sorry daarvoor. Um, ik kan nou ook wel alles gaan vertalen, maar dat is best wel heel vermoeid en wordt de video ook heel lang van. Want eigenlijk vertel ik dus alle teksten twee keer en dat is een beetje... Oh, oeps. Ik heb nou het laatste niet gelezen. Dus als je het niet kan, zet het stil en dan kan je het misschien wel beter lezen. This year's Midsummer Celebration is being organized by the Jorvik Rangers. And it's set to be Jorvik's biggest yet. We're almost set up, but there are a few more tasks left. Do you think you and your horse could help out? Uh, I think we will. That's the spirit. There are three stations where my colleges can use your assistance. Stanislav is in charge of raising the Midsummer Pole. A fire... Safety expert Ashley is in charge of the bonfire. Finally, I put Dylan in charge of setting up the banquet uh, tables. With your help, the party will be begin in no time. Ja, yeah, ik vind het dus altijd een beetje bullshit, deze missies. Maar ik denk ga het toch opnemen. Ja, um, yeah, dat nog niet. Oh, great. You must be the volunteer, Marisol. Promise me. I'm in charge of the midsummer banquet. There's gonna be someone from South Hoof. Herring from Cape West, potatoes from Steves, and fresh berries from Misses I can't wait to stuff my face. Not that I will touch anything until the, qu the guests are, are finished. Aha! Uh -huh. In any case, before we can set out, the foods. Someone needs to set up the tables and chairs. You will help with that, won't you? Thomas Moreland was kind enough to offer up some folding chairs and tables from his stable. You should have set them out, so all needs to do is ride down with your holes and pick them up. De vorige jaren waren het op andere plekken dat, ze, dat ik voedsel moest halen. Oh, ik heb per ongeluk ben ik aan het spinnen. Dat was de doeteling. Maar dat is op andere plekken, was eigenlijk een volpinta voor eigenlijk vooral. En dan moeten we naar Cape West. Uh, dus dat is... Waar mijn thuisstal is, in de Gouden uh, Kaap West, Kaapwest. Right, weet ongeveer. En we moesten naar mistval en nog een andere plek. Ik weet niet meer wanneer, maar dat was. <laughs> maar dat was vorig jaar en dat jaar de voordeel niet zo, dus dat is best wel gek. Overigens, als deze update heel saai is en ik heb niet veel te vertellen, dan knip ik er natuurlijk veel van uit, want um, ja, deze update is elk jaar weer. Het wordt een beetje saai uiteindelijk. En um, ik heb hierna Club uit, dus het is precies leuk om die op te nemen. Um, misschien ook niet. Dus het kan misschien een beetje saai zij zijn. Of uh, weet ik. Ik heb soms ook. Daar heb ik er echt geen zin meer in. Omdat het dan zo saai is. is. De club is te zuur, Dus je kijkt wel eventjes. Of het. Uh, ik lag opeens heel erg. Dus dat is ook een geval. Dat op uh, video's. Als ik hem ga editen. Als ik ze gewoon vol ren. Dan gaat hij heel erg laggen. En. Ja. Het ziet natuurlijk mega druk ook. Nice work with. The, met, oh. Ik kom niet uit. Nice work with the tables and chairs. Remind me to thank Thomas later. He's been so helpful with the festivities, I think. This year said something about making sure the girls who came to his riding camp see Jorvik at his best. Speaking of Jorvik's best, let's get their banquet set up. Maar die is over in principe 12 minuten en dat ga ik denk ik niet redden. Uh, ik weet het niet of, misschien kan ik maar een paar quests doen. En ga ik daarna gewoon um, met jullie het uitje meenemen, omdat het gewoon niet interessant is. Sorry, dat is mijn telefoon. Um, omdat het gewoon niet interessant is wat er allemaal gebeurt hier, omdat elk jaar het elke keer weer is. Dus ik ga gewoon Ranger Dylan's quests afmaken en dan gaan we naar het club uitje. James said, voor Pinta is generously sponsoring the Food for the Banquet. He just sent me a text saying that everything is ready for pick-up. So maybe you could write down to For Pinta Pick It Up. They should be waiting for you next to the disco. Maar dat was inderdaad zoals elk jaar bij de vrienden ophalen. We're expecting a big turnout at this year's party. It's going to be tough to hear the music over everyone laughing and having fun. A good party is a loud party, am I right? I want people to fall, feel it, the uns, uns, uns. <laughs> van eh van de muziek, in their bones. <laughs> Ik kon het misschien wel meer beatbox doen, maar ik heb er geen zin in nu. <laughs> Fortunately, James also offered to let us borrow speakers from the four-pinted disco for use the midsummer stage. Think you could pick those up as well? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik kan een beetje beatbox, soort van, achtig iets. En ik kan uh, ja, gewoon zingen en rappen, zeg maar. En dat is het ook wel zo'n beetje. Maar ik kan niet heel goed beatboxen. Dus daarom vind ik het ook wel zomaar zo cringe. dan later hoor ik dit natuurlijk terug tijdens ik aan het editen ben. En dan hoor ik het terug en denk ik, oh wat heb ik gedaan. En dan edit ik het er misschien weer uit. Dus ik denk, nou ik ga nu gewoon uh, niet zo overdreven mijn best doen. Want het gaat waarschijnlijk dus ga echt heel raar klinken. En dan schaam ik me kapot. Dus dat zou een beetje jammer zijn. De reden ook wat eigenlijk op woensdagavond opnemen. Niet op donderdag of weet ik veel. En of niet in de middag. Is omdat ik uh, in de middag geen tijd had. En morgenmiddag uh, ik, ben ik heel laat uit van school. Heb ik wel online les, maar uh, dat maakt wel eens niet uit. Uh, vanaf volgende week moet ik zeg maar, ook gaan leren voor de toetsweek die eraan komt bij mij. Er zijn wel minder toetsen. Omdat wegen dat de we van: nou ja, vanwege corona doen we dat allemaal niet. Uh, oh, ik moet de speakers nog ophalen. Zal Speakers. Oh, die staan nu binnen. Oké. Okay. Um, dus wat er voor geschiedenis en aanskunde krijg ik al niks. En um, voor sommige vakken krijg ik ook niks. Ik weet niet waarom ik daarvoor niks krijg. Had al gekund, heb ik gewoon niet gekregen. Ik had zo'n planning gemaakt, en morgen was de eerste dag dat ik moest beginnen met leren. Dus vandaag had ik zeg maar. Was wel fijn, want ik had dus vandaag geen huiswerk te doen. Morgen vanmorgen heb ik vanmorgen ook geen huiswerk. Ehm. Um, ik kan wel iets maken voor overmorgen, want dan heb ik best wel veel. Ik heb wel iets van huis, maar gewoon... ...als je in een paar minuten maakt, in principe. Dus, um, Daar ook iets van, dat stel ik wel even uit. En, um, Ja, ik vond het belangrijk om nu even de video op te nemen, omdat ik morgen dus geen tijd heb. Over het algemeen. En die dag daarna ook niet. En die dag daarna... ...misschien wel, misschien ook niet. Um, en zondag komt er weer de tweede video online. Want zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik vorige week een extra video geüpload. Um, ik ben dat deze week ook weer verpland. Ik heb er al eentje opgenomen. Uh, heb ik ergens gedaan. En uh, ik weet niet of die echt goed gelukt is. Ik ga nog niet zeggen wat het is. <laughs> dat zien jullie wel eens je zondag. Maakt. Oh jeetje, het is het lekker hier. Misschien helpt het om mijn kwaliteit naar beneden te gooien. Zo, dat helpt. Ik mijn kwaliteit op zijn laatste gezet en ik heb shadows uitgezet. Shadows is wel mooier, maar dit heb ik nu niet nodig. Als ik het uh, opnemen ben, dan weet ik veel, is dat een beetje vervelend. Als het zo erg lijkt, zeg maar. Dus ik kan wel even zonder. Zegt de kwaliteit nu, maar ik weet niet waarom hij het dan opeens zo slecht doet. Misschien dat mijn laptop een beetje vol staat. It smells so good. I could eat a banquet myself. Oké, okay, oké, okay. I'll wait till everyone else has had some first. Ik ben wel benieuwd dat jullie eigenlijk van mijn Engels vinden. Als ik het terugluister, dan denk ik vaak van... Het eh. is wel oké. Okay. maar, ik heb mensen wel erg horen praten. Maar het is ook niet dat je denkt van... Oh, die zeggen Engels of zo. Now we're ready to pump, the volume. pump up the volume. This <laughs> This midsummer Party is going to be off the chain. Wel gek dat ze... Wit zomaar in de lente aan het doen. Het is lente, dus het klopt niet helemaal. Het hoort niet in juni te komen. Dus dat is gek. Dus stond alles klaar. Stomme muziek, maar goed. Het draait toch niet om een feest? My favorite thing about midsummer parties growing up was the way they brought the whole community together. That's why this year we are fighting people you might have met from. All around Europe to share in the festivities. Who knows, you might even see some new faces as well. I prepped the invitations while you we were setting a banquet. Now I just need to drop them in the middle. Would you mind dropping them off for me? Oh, ik had de muziek. Ik had wel lekker aanstaan. Misschien verduurt ik wel een stuk of muziek. Oh. Moet je dit per eendering gaan doen? Oh, nee, oké. Okay. Al die beginnertjes hier zo. Ik word gek. Tables and chairs. Check. Food. Check. Oens. Oens. Oens. Check. Everything is covered on, the, on my end. Thanks for your help, Kelly. Nou, zijn al klaar met Ranger Dylan. Ik ga even kijken hoe lang we nog hebben. Ja, vijf minuten. Dus, um, voor de rest, omdat midzomer elk jaar hetzelfde is, um, ga ik dit een keertje zelf doen. Misschien dat volgende week dat dit, of de update heel klein is. Ik heb zeg maar, de update niet gekeken, dus ik weet dat ik de teaser niet voor volgende week. Um, en dat ik dan misschien dit verder ga spelen of ik zeg maar, nog tijd heb om te kunnen spelen. Tussendoor dan speel ik het ook tussendoor. Maar um, als ik dat niet heb, dan, uiteindelijk, dan zal ik het wel een andere keer spelen. Um, we gaan eventjes naar het thuistal om mijn clubpaard te pakken en het clubsetje uh, aan te doen. Dus dat is wel een goede. En ik weet dat ik het club clubuitje mag opnemen. Ik zal het misschien wel van zeggen via chat zo. Um, want anders heb ik echt weinig beeldmateriaal en dan knip ik het. En dan, dan zit ik misschien rond de 6 minuten. Dus ik moet wel een beetje um, hier en daarbij knippen. Dus hier is het clubsetje. Um, het clubpaard is een fries of een Knapstroeper of een Tinker of een Andalusiër. Ik heb ze toevallig bijna allemaal. Ik heb geen Knapstroeper nog. Um, maar dit is dus ja, mijn Vries die ik heb. Ik heb wel eens in mijn uh, Homestable Tour laten zien. Maar uh, nu gaan we naar het uitje en daarvoor moeten we in Steve zijn om te verzamelen. Ik mag het uitje opnemen. En de club-eigenaar is Hunter Overhost. Dat is de... Eigenaar van Nice Lizards. Ik zit, deze club bestaat nu meer dan twee maanden en ik zit er ook ongeveer vanaf begin in, niet helemaal begin, maar misschien twee weken dat hij bestond. Dus dat is wel leuk. Um, we gaan hebben dressuur en ja, zoals je ziet, de club zit zeg maar compleet vol. Dus ik was er echt nog wel op tijd bij. Um, mijn zusje zat er eerst in en daarna pas kwam ik erbij. Um, ik ga voor de rest um, niet de hele chat laten zien, weet ik veel. Oh ja, ze wilden dat we krans op gingen doen. Maar ik heb geen zin om een krans op te doen. <lacht> uh, dat was gewoon, als je een krans had, dan was het leuk om die op te doen. Maar ik heb het niet op gedaan. Oeps. <lacht> als jullie me trouwens niet op TikTok volgen. Ik heb nu toch even de tijd, want we moeten wachten tot de rest er is. Um, mijn TikTok kan ik zeg maar niet linken in de beschrijving. Omdat ik... Daar nu niet bij kom. Dus ik weet niet zo goed of ik het ooit eigenlijk uitvind hoe ik het ga linken. Maar mijn TikTok is Kitty.plazes met Ik weet niet of het kunnen zien. Ik maak wel mijn scherm even groot. Kijken of ik het kan laten zien. Kitty met uh, Ik heb ook gisteren één video gepost en die heeft nu 317 weergaven en 34 likes. 35 ondertussen. Uh, dat, dat, sommige video's die het blowen helemaal op. En de andere, die zeezoeker, die ik heel veel moeite voor heb gedaan, <laughs> is dat ik gewoon stilzet en maar gewoon iets doen. Waar ik er heel veel moeite voor heb gedaan, die gebeurt dan helemaal niks mee. En dan ben ik echt best wel zo verdrietig eigenlijk. Maar uh, ja, dat is mijn TikTok. Dus als je me wil volgen, het zou heel fijn zijn. Sommige dingen, zoals bijvoorbeeld taxi en weet ik veel, wist ik maar in het Nederlands van de naam en het stond heel goed. En nu weet ik de naam wel, of soms niet. Maar moet ik hem heel erg zoeken en de laatste weet ik veel. Ik hoop trouwens dat hij ook op de opname een stuk soepeler loopt. Ik weet niet of dat zo is. Um, als het niet zo is, sorry alvast. Ik kan er niet zo heel veel aan doen nog. Ik ga proberen te fixen. Ik weet niet of dat aan mijn internet ligt, of dat op mijn opname gewoon ligt, of gewoon dat mijn laptop het niet aan kan om maar gewoon zo heftig te draaien. Um, wanneer het helemaal rustig gestart is, doet het namelijk ook, ook niet. Uh, voor mij loopt alles namelijk gewoon smooth. En wanneer ik dan kijk op de, uh, bij de editor, dan denk ik waarom loopt het zo erg vast? Voor mij loopt het helemaal niet zo. Dat is pas sinds dat ik uh, de alle races op Dwarfing Challenge had gedaan. Uh, sinds die video loopt hij dus steeds vast. Uh, dus ik weet niet hoe hij nu gaat lopen. Uh, als dit werkt, dan laat ik hem voortaan zo. Als het niet werkt dan weet ik het ook niet. Um, ik zou trouwens in de beschrijving ook even mijn ja, clubs insta verlinken. Kun je daar ook even gaan kijken. Want ik denk dat uh, hun dat wel erg uh, apprecieert. Um, het is ook een hele leuke club en weet ik veel. Dus als je er ooit in wil als een mega wachtlijst. Dus zou je even in moeten schrijven. Um, het is ook wel leuk om ja, de insta te volgen. Want het was wel ja, leuk is. Dat klinkt dus wel dubbel op. Maar dat uh, is zo. Soms gaat het in de club niet helemaal gezellig. Er is wel hier een ruestje, maar dat is in de club altijd wel zo. Um, sommige mensen praten dan steeds door elkaar, op, om, soms door elkaar heen, weet ik veel. En we zijn maar dat stil zijn, zodat we gewoon even alles makkelijk kunnen regelen. En dan blijft iedereen maar steeds praten. En dat is best wel vervelend. Ik ga voor het uitje mijn webcam uitzetten. En dan kan het lampje uit en dan brandt heel erg in mijn ogen. En uh, zo irritant, zeg maar, en omdat het ook wat donkerder wordt en gewoon minder handig is, uh, zet ik even de webcam uit. Dus ja, de rest is niet zonder webcam. Vaak tijdens het wachten tot het uitje begint, dan doe ik allemaal andere dingen, zoals mijn kippen er nu afhalen, omdat ik toch niet meer voor de camera zit. Of ik doe mijn nagels of dat soort dingen. Uh, want ik moet toch wachten en ik kan niet zo goed stilzitten, dus ik moet iets doen, zeg maar. We zijn wat zo ontzettend veel dat ik. Goh, kijk dan, het gaat gewoon helemaal door. Want daar. Dus ik heb zo'n vermoedens dat we opgesplitst worden zometeen. Omdat het niet gaat werken. Uh, want het zijn er zoveel. Dus. En na een half uur gaan we eindelijk beginnen. We zijn we ineens een heel rondje gelopen en de groep het het nu al gedeeld Dus het is wel een heel stuk handiger, want het gaat zo niet lukken. Ik hoop dat de, ik inkomende groep naar de rij al op moet. Want ik heb geen zin, ik haat zeg maar heel of ik stal om hier de resuur te rijden. Het is groter, dat is het hele probleem, want je kan niet echt goed zien of je nou recht loopt of scheef loopt of weet ik veel. Dan heb ik gewoon een beetje een hekeltje aan. Nou gaat het een stuk beter denk ik, <laughs> zometeen. Grootwens iets doen in plaats van een rondje rennen en ze zijn ondertussen 36 minuten later. Nou oh, die auto die die lijkt ontzettend erg zeg.